Elk bedrijf wat software developt, kan gebruik maken van de dienst van Enrise. Ik ben Joost Gama, CTO en co-founder van Folion. Folion is een softwareplatform waarmee content creators content zelf kunnen publiceren op het web op een hele gemakkelijke, uh, meetbare en daarna ook toegankelijk op elke beschikbare platform. Dus op mobiel, desktop, tablet. Dus je maakt het op één plek en je hebt het overal beschikbaar. Het fijne van een scale-up is dat je weet waar je wil groeien. En het moeilijke van scale-up is de resources vinden om die groei mee te maken. En dan is het de enige optie is gewoon om extra capaciteit in te halen... is een bedrijf te zoeken die dat voor je kan regelen. Twee jaar geleden zijn we met Enrise begonnen. En met de komst van Enrise zagen we eigenlijk ook... Naast alleen de technische hulp die we kregen, dat we veel meer in huis haalden dan alleen die technische kennis. Wat te maken had met kritisch zijn op de codebase, de kwaliteit, proactief bezig zijn met versiebeheer en zo nog heel veel andere dingen die zij ons geholpen hebben om ook onze eigen teams te helpen om beter te worden. Elk bedrijf wat software developt, kan gebruik maken van de dienst van Enrise. Ze kunnen helpen bij verouderde code naar een nieuw framework te brengen, naar een nieuwe versie, waarbij de performance verbeterd wordt, waarbij je ook weer je developers veel enthousiaster worden om mee te werken aan het product. Wat vandaag de dag enorm belangrijk is om je tech stack helemaal in orde te hebben, zal Enrise daar goed bij kunnen helpen om dat op te zetten. Als je kijkt naar de toekomst van Folion, dan, uh, je zal niet kunnen kijken van waar zullen we ooit eindigen. Het zal nooit stoppen met groeien, het zal nooit stoppen met ambities. Je wilt altijd doorgaan en doorgaan en doorgaan. En dat is ook wat wij zullen doen met Vodium.